In deze missie heb je ontdekt hoe je zelf een app kunt bouwen. En dat veel verhalen op dezelfde manier zijn opgebouwd. Een klassieke opbouw met een inleiding, een middenstuk en een slot. Maar apps hebben ook altijd een app-icoon. De knop waarop je tikt om de app te starten. En wanneer je naar deze iconen kijkt, zie je dat ze vaak vereenvoudigde, maar heel herkenbare plaatjes hebben. Bijvoorbeeld YouTube, een videobeeld met een play-knop. Het weer, een zon en een wolk, e-mail, een envelop en WhatsApp, een chatwolkje met een telefoon. De benaming icoon komt van dit Griekse woord, dat afbeelding betekent. Zou jij een icoon voor jouw app kunnen ontwerpen? Denk daarbij goed na welke vereenvoudigde afbeelding jouw verhalen app goed kan uitbeelden. Kies bijvoorbeeld een voorwerp dat een grote rol speelt in het verhaal. Gebruik dit werkblad om je icoon te tekenen. Succes! Gelukt? Goed zo!